Ik zou niet zeggen dagelijks, maar wel wekelijks. Het boek staat naast mij op een herinneringskist als ik op mijn eigen plek zit. Uh, dus ik kan het zo maar opzij te pakken en, en, en ik heb het. Um, de, de belangrijkste foto's zitten voor mij voorin. Dat was het kwartiertje wat ik met Boukje.. Boven, mijn vrouw was boven opgebaard en bij de kist heb doorgebracht en daar hebben ze voor mij zeg maar de, de foto's die mij het dierbaarste zijn geschoten. De rest van de foto's die, die kijk je nog door he, van die dag, maar op een gegeven moment. Die, die foto's van haar handen, die, die, die, dan, dan, ja, dan kan je eigenlijk letterlijk je hand weer opwegen. En, en dat is het verschil, vind ik, met een foto of een digitaal op een beeldscherm. Het, het album is zo tastbaar, touch, waardoor ik gewoon het gevoel heb van, nou ja, ik ben nog even bij de Dat is uh, uh, voor mij heel dierbaar. Ik zou zonder het album, ja, dan heb je niks meer. Hè? Dus dan is ze echt weg. Ja, dan is ze echt weg. De, de, ik ga nog wel ja, een paar keer per week naar de begraafplaats, Maar het album is, is voor mij meer dan de plek waar ze begraven is als ik troost zoek. Dat, uh... En snapt uw omgeving dat? Omdat ik ook wel mensen hoor die zeggen het is zo'n verdrietig iets het overlijden van een dierbare. Dat mensen dat liever wegstoppen dan dat... Misschien wel herbeleven, om het ja, zo te benoemen. Ik, uh, ja, ik moet zeggen, de kinderen die hebben er wat meer moeite mee om het album te kijken. Uh, de kleinkinderen, maar die kijken wel de foto's van het album. Omdat ze die altijd, die hebben ze op de telefoon gezet, weet je wel. Dat is makkelijk. Dan kunnen ze altijd even doorbladeren. Maar ja, de... de de kleinkinderen hebben het er ook wel moeilijk mee om het album te bekijken, maar dat komt met de tijd wel, eh, ga ik vanuit. Maar de rest van de mensen die het album gezien hebben, die slaan wel om. Die zeggen van tevoren, heb je daarover gepraat, hè, want toen had ik het album nog niet, ik heb het album laten maken. Dus natuurlijk, nou Bouwkje is zo goed in verdwijnen. ...dat ik niemand heeft haar haast opgemerkt tijdens de begrafenis. En moet eh, daar ja, achteraf zeggen die mensen van ja, nu ik het zie... ...dan heb ik er toch wel een andere gedachte over. Ja. Dat is ja, wat ik ook al mee wil bijdragen van nou doe het gewoon. En als je het album nog niet wil maken, kijk dan eerst de foto's. Hè? Dan heb je in ieder geval de foto's. Maar ik vind het album, ja, het is gewoon mooi. Ja. Het is troostrijk. Ja, troostrijk. Ja.